Hoi, leuk dat je kijkt naar uh, Sean Bosman. Vandaag wil ik het hebben over de nieuwe iPhone 13. Deze iPhone 13, hè? of is het eigenlijk een 12S? Eigenlijk wel, denk ik. Maar uh, marketingtechnisch uh, was het wel slim van Apple om het, uh, deze alvast 13 te noemen. Dat uh, verkoopt natuurlijk een stuk lekkerder. Wat opvalt aan dit toestel is uh, vooral de uh, Ondersteuning voor 5G, let op, het klopt niet helemaal, niet, niet alle 5G wordt ondersteund, later heel veel meer. stuk betere camera, nog beter eigenlijk. En een uh, langere batterijduur. Er zijn uh, vier modellen uitgebracht, de basismodel van uh, 6,1 inch en nog de mini van 5,4 inch. Daarnaast hebben ze ook nog twee Pro-modellen uitgebracht. Ja, Het uh, design van uh, de 13. Eigenlijk niet veel anders dan de, de 12, hè? De, de, de, de rechte zijkanten, hè? Het, het, het, het hoekige beetje. Voor de, voor de oudjes onder ons, eigenlijk een beetje hetzelfde als de, de iPhone 4. Hè? Wat verder opvalt is dat de, de notch, dat is dat, dat, dat uh, boven in beeld waar de cameraatje zit. Die uitsparing die is kleiner geworden, dus je hebt iets meer beeld. De camera zit diagonaal onder elkaar niet recht onder elkaar zoals bij de 11 en de 12. De iPhone 13 is leverbaar in, uh, in een paar nieuwe kleuren, ik lees ze even voor. Uh, rood, sterrenlichtwit, wit, lijkt me een bijzonder kleur wit, middernacht zwart, blauw en roze. Het scherm is net als de iPhone 12, helemaal OLED en iets helderder als uh, de 12. Qua fotografie heeft de uh, iPhone 13 wat slimigheden aan boord, uh, het heeft uh, hda4, uh, iets, uh, iets mooier uh, beeld krijg je daardoor. Uh, uh, hij kan ook uh, vier personen gelijktijdig herkennen op scherm. Ook uh, erg leuk als hij iets mee doet. Wat de fotografische stijlen zijn iets uh, aangepast, niet meer die, die, die knallende filters van de 12 en de 11, maar iets, uh, iets meer rust. Iets subtielere verbeteringen en natuurlijk de cinematische mode. Uh, bijvoorbeeld als de acteur in beeld kijkt, dan is de focus op de acteur, op zijn gezicht. Kijkt de acteur weg naar de zijkant, dan verplaatst de focus zich naar achter, waardoor de acteur onscherp wordt en de achtergrond scherp. Leuke gadget. Net als de 12 heeft de 13 ook 5G, maar helaas nog niet de 5G die we echt zouden willen zien. Het betreft een langzamere variant van de 5G die eigenlijk, uh, eigenlijk al wel op deze iPhone had moeten zitten. Wat betreft uh, de prijzen, die liggen, ze beginnen rond de uh, dik 900 euro. Is dat waard? Ik weet het niet. Ik heb uh, nu nog een 11, ik ben er eigenlijk heel tevreden mee. Ik, uh, ik zie mezelf nou nog geen 900 euro uitgeven voor een uh, iets beter toestel. Maar uh, wellicht verander ik nog van gedachten. Wat denken jullie? Bedankt voor het kijken naar deze video. Reageer in de comments, like, subscribe. Bedankt en tot de volgende keer.